Kom je mee naar binnen? Oké. Okay. Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van Noriek. Vandaag gaan we iets heel erg leuks doen. Ik ga jullie namelijk meenemen naar stal en ik ga jullie laten zien wat we de hele dag doen en uh, waar we zoal mee bezig zijn met Aska. Ik ben gisteren heel de dag een beetje bezig geweest met het afmaken van uh, Jeffrey's video. Uh, een beetje toevoegen van de laatste, de laatste loodjes. En um, ik wil daar heel graag zelf ook iets aan toevoegen. Uh, ik heb namelijk iets te zeggen en dat is dat Felin. Um, Felin. De allerbeste kat is van heel de wereld. Ja. <laughs> zeg maar jij. Jij bent de allerbeste. Jij bent de allerbeste. <laughs> Mara, ik hoorde dat jij stinkt. Is dat zo? Nee. Wie zegt dat? Oh, Velin, hey. Velen vindt het dus echt nooit leuk als ik wegga. Meestal ga ik twee keer per dag naar stal, één keer in de ochtend en één keer in de avond. En um, als ik 's ochtends ga, dan moet ik altijd met de fiets. <laughs> 's Avonds soms ook, maar in de ochtend eigenlijk altijd. En um, mijn fietsband, die is nu dus eigenlijk al, ik denk, een dikke maand slap. En het leuke is dan dus ook dat iedere keer als ik op stal aankom, dan is er dus iemand die me aanziet komen fietsen. En die zegt dan van: Oh, Priscilla, jouw fietsband is slap. Dan denk ik, ja, joh. Oh, dat verklaart een hoop. <laughs> Daarom ging het zo langzaam. Maar goed, mijn vader heeft dus een. Uh, want het ventiel is waarschijnlijk kapot. En mijn vader heeft echt al uh, twee weken terug of zo een nieuwe meegenomen die, waarmee ik hem dus moet vervangen. Maar uh, ja, daar ben ik dus. Uh, daar wil ik liever niet over praten. Als je wel op hier kijkt, dan. Uh, dan zou je jezelf kunnen voorstellen dat deze fiets fietst. Zonder bestuurder. Hoe komt die eruit? Oh nee, nu weet iedereen dat het vandaag een maandag was. Shit. Ik ben inmiddels aangekomen op stal. En um, omdat het zo heet is, staat Aska eigenlijk alleen maar s'nachts buiten. En gaat ze overdag weer naar binnen. Dus ik ga haar nu naar binnen halen en uh, dan gaan we eerst eventjes wat uh, verzorgingsdingen doen. Misschien even afspuiten en laten rollen. En daarna mag ze lekker op de stal, krijgt ze wat te eten. En dan mag ze vanavond weer uh, weer naar buiten en misschien daarvoor nog eventjes werken. Hallo, sta jij al klaar? Ga jij mee? Lekker je geef? Ja! Oh. oh ja, fijn dat je dat hier nog even doet. Moet er ook even uit hè? Ja. Ja, deze deken die was, dus ooit mooi babyblauw. Maar de eerste dag um, dat ze hem opkreeg, is ze eigenlijk direct in de stront gaan liggen. Ik weet niet hoe ze het voor elkaar krijgt, maar echt um, er lag misschien nog een drol. En daar is mevrouw dus in gaan liggen. En uh, ja, sindsdien is ze dus eigenlijk uh, niet meer babyblauw. Ik ben je denk ik echt minuten of zo en um, ik heb alleen maar de hoeven uitgekrapt en ik ben nu dus al gewoon helemaal bezweet van de hitte. Maar um, wat ik dus eigenlijk altijd wel iedere dag doe bij Aska en dat doe ik twee keer per dag is um, toen ze hier kwam had ze uh, rotstruil en daar uh, is ze nu twee keer door de met voor behandeld en wij uh, moeten eigenlijk op zijn advies uh, twee keer per dag honing dus gewoon echt pure honing op haar stralen smeren om het eigenlijk uh, om de rot eruit te trekken en het te genezen. En daarbij heeft ze ook nog hele droge hoeven, dus ik smeer ze ook nog eens altijd in met zonnebloemolie. En dat ga ik nu dus even doen. Goed, Voordat ik um, de honing in de stralen smeer, moet ik natuurlijk eerst de hoeven goed uitkrabben, zodat er niet allemaal vuil nog in zit van de stal en van de bed op waar ze opstaan. Dus dat doe ik dan eerst en daarna doe ik dit. En um, in het begin toen, zie je net, was het heel moeilijk met het oppakken van mijn benen. En daar we echt heel erg veel moeten oefenen voordat dat, dat goed ging. Ja. Goed. Goed. En nu is mevrouw klaar om, uh, om te gaan douchen. De wasplaats was nog eventjes bezet. Dus ik laat haar nu eerst eventjes los in de bak. En dan kijk ik even of dat ze zich hier nog kan vermaken voordat, ze, voordat ik haar afspuit en nog een keer loslaat in de bak. Aska. <laughs> dat is heel mooi dit, Oskar. Oio. Oh ja. Oio. Oh ja. Is dat lekker? Hier. Yeah. Yeah. Ja, omdat het dus echt super heet is, ga ik Aska niet in de zon laten staan. Omdat uh, nu dat ze nat is, krijgt ze dan juist alleen maar heter. Dus het is echt niet goed om te doen. Dus uh, ik ga haar even in de binnenbak zetten en dan ga ik kijken of ze gaat rollen en of ze eventjes nog uh, iets leuks gaat doen. Aska! Aska! vrouwen even verder zonder mij. Nee, nee, nee. Nee, Aska, daar kun je niet met je kont tegen aanschuren. Dat gaat omvallen. Aska, Aska, kom. Hey, Hé, kom op. Ga is weg. We kan niet, hè? Dat valt om. Doe dat dan niet. Kan dat niet schuren? Kom. Hup. Een beetje jeukbillen. vrouw heeft een beetje jeuken. Hé. Hey. Hé, hey, gaan we aan doen, hè. Dat kan toch niet? Aska is nu helemaal gedaan en uh, alles is klaar. Ze heeft uh, lekker te eten. Dus nu ga ik eerst weer naar huis en dan kom ik vanavond weer terug. En dan uh, gaan we nog allerlei andere dingen met hem me doen. Het is avond, we hebben net gegeten en we zijn nu dus weer onderweg naar stal. Deze keer mag ik met de auto naar stal. Dat is echt een stuk fijner dan uh, met de fiets met mijn platte band. En dan gaan we dus uh, nog eventjes een avondritje maken. Daar zijn we weer. Ja, well, daar ben ik weer. Echt niet, daar zijn we weer. Ja, maar nee. ik was er vanochtend ook, dus oh. alleen ik kan er weer zijn. Nee, Snap je? Nee. Je kan er niet weer zijn als je er, als je er pas de eerste keer bent. Hij bent lekker gegeten. Hoeveel is er nog? <tie> oh, ik zie het al. Oké, uit <laughs> Doen. Dat wist ik niet. Hij wow. Heeft heel veel moeite met scherpstellen hier. Dan kan ik dat stof komen, ja. Nee. <wyslaan hypotheses> <leaving> <ended> wauw. wel ja, je, je moet toch nog steeds over de balkjes of niet? Ja, hele mooie bellen! Even oh. Ik ben nu dus even mooi aan het pakken. Uh, meestal doe ik in de avond alvast voorbereiden voor de volgende dag. En dan pak ik dus eigenlijk um, voor in de paddock hooi waar ze op wordt gezet. En uh, voor in de stal. En dan als ze dan in de ochtend op stal wordt gezet. Of als ik er in de ochtend op stal zet. Dan um, ligt er alvast wat klaar. En dan hoeft het niet meer gedaan te worden. Dus dan heeft ze gewoon de hele dag en de hele avond te eten. We zijn uh, net klaar met rijden. En Jeffrey is nu Aska aan het afzadelen. Ik ben haar paddock uh, aan het voorbereiden. Zodat ze vannacht... Lekker te eten heeft terwijl ze buiten staat. En um, dan doe ik zo nog de stal, gooi ik daar nog eten in en dan mag ze naar buiten toe. En dan zijn we eigenlijk alweer klaar voor vandaag. En ja, ik vind dat ze het heel erg goed heeft gedaan. We moeten met rijden nog heel erg veel oefenen omdat ze nog wel um, veel problemen heeft met een hoop dingen. Um, bijvoorbeeld de stelling vindt ze heel erg moeilijk en um, ze is de balans echt nog heel erg aan het zoeken. Dus daarom zijn we nou heel veel balkjes ook aan het draven. Omdat ze dan ook echt goed leert om de benen op te tillen. En zo hopen we eigenlijk ook een beetje naar uh, de cavaletti toe te kunnen werken om dus echt een goede achterhand erop te krijgen. En aan de hand oefen ik ook nog vaak stelling door uh, bijvoorbeeld uh, op de hoeslag te lopen en de schouder binnenwaarts te vragen. Maar daar maak ik nog wel een keer een video over en dan laat ik gewoon zien uh, wat ik allemaal doe voor oefeningen om uh, door stelling te trainen. Maar, nou, hier gaat er eten dus. En als ik eet echt enorm veel, ik. Um, dit is dus voor s avonds. Nou, dit is dus echt iedere dag een enorme berg. Een beetje, koop. klein beetje mag. Twee emmertjes water huilen, twee emmertjes pompen. Ik heb uh, de laatste bak met water, ik heb hem even schoon gespoeld voordat ik hem terug zet in de paddock. De eten ligt klaar, dus dan kan, uh, dan kan het paard zo ook naar de paddock toe. Nou, zoals je ziet is het al bijna donker. Het is ook al bijna 10 uur en daaraan merk je vooral dat... Uh, dat de langste dagen alweer voorbij zijn, maar ik ben nu dus net klaar met alles. En ik loop hier en ik was eigenlijk al op plan om alvast het laatste stukje te filmen. En dan vliegt er dus een vlieg recht in mijn oog. Ja, je gelooft het gewoon niet, maar ik loop hier dus gewoon de hoek om en ik krijg het niet omhoog. Dus uh, daar heb ik net 10 minuten of zo aan besteed om eruit te vissen. En het wordt er ondertussen niet lichter op buiten, dus ik weet ook niet zeker of dat mijn camera mij kan vinden en scherp kan stellen. Maar goed, dan zullen we het dan maar mee moeten doen. Aska die heeft zin om lekker te gaan slapen vannacht. Ik noem het altijd kamperen als ze straks buiten mag, dan uh, ik denk ik dat dat meer als een avontuur en wat minder saai van ze staat op uh, de paddock, maar meer van oh ze gaat vannacht kamperen. Dus ze heeft er eten al gevonden. Oh. Asuka gaat even erop. Uh... oh nog niet? Meestal als ze zo op de, op de paddock staat met bakken water, dan gaat ze altijd de hooi erin dumpen en dan maakt ze daar een lekker soepje van. Ik denk dat ze dat gewoon fijn vindt, dat het een beetje week is en dat het papperig wordt in haar mond. Maar dan drinkt ze en eet ze dus meestal gewoon tegelijk. En ik hoor dat heel veel paden dat trouwens doen. Dus als jouw paard dat doet, dan hoor je er heel graag over, want ik, ik had het nog nooit gezien van tevoren. Maar uh, ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van deze video en ik vond het echt super leuk om hem op te nemen en om jullie zo uh, door mijn dag heen mee te nemen. Uh, het is wel jammer, want op een gegeven moment was het wel een beetje stoffig in de bak, waardoor het uh, rijden niet echt te filmen was. Maar het lijkt me wel heel leuk om hier een keer een wat uitgebreidere video over op te nemen waarin ik jullie laat zien van uh, wat ik eigenlijk allemaal probeer te oefenen met haar. Ik heb sowieso zelf nog heel erg veel te leren. Um, op, op rijtechnisch gebied en uh, nou, Aska zelf ook. Dus ik vind het wel heel leuk om jullie hier mee te nemen en om uh, ook bij te houden hoe we vooruit gaan. Want ik had dus bijvoorbeeld al gemerkt bij um, mijn bezorgpaard. dat na twee jaar we echt al grote stappen hadden gemaakt. En ik merk dus bijvoorbeeld bij Aska dat dat nog veel sneller gaat en dat ze zo snel leert. Dus dat is zo slim. Dus het is gewoon een hele spannende en leuke, leuke reis om vast te leggen. En um, ja, als jullie graag meer van dit soort video's zien dan uh, hoor ik het heel erg graag. En heel erg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer! Doei!